Het waterschap Hollandse Delta is er alles aan gelegen om onze regio vrij te houden van overstromingen en de veiligheid van onze dijken op peil te houden. Daarbij maakt het gebruik van de allernieuwste inzichten en de meest innovatieve technieken. We staan hier op een stuk dijk, 8 kilometer ongeveer ten zuiden van Spijkenissen. In het komende half jaar gaan we hier metingen uitvoeren om de dijkveiligheid in kaart te brengen.